Het uh, is Welke dag is het zondag? dinsdag. En ik ben hier samen met Verona. Ik was wat eerder uit uh, van school, want ik heb toetsweek, dus daar was ik wel blij mee. Ik kon wel verslapen, dus mama heeft me, is heel lief geweest en heeft me gebracht. Heel leuk nieuws, want we waren op zoek naar een flatcoat: um, Eentje tussen de 0 en de 5 volgens mij. En we hebben nu eentje gevonden. Het was wel allemaal heel kort. Mama heeft anderhalf uur uh, samen met uh, de mevrouw in de lijn gezeten. Is er uitgekomen dat we morgen uh, er gaan ophalen. Dan blijft ze voor een tijdje bij ons. En dan als het niet klikt, dan gaat ze terug. Want het klikt tussen Alice. Dus een hondje die is vier jaar oud. Dus een, uh, een hele goede bloedlijn volgens mij. En die gaat dan waarschijnlijk eerst een tijdje bij ons. En dan als ze loofs is, dan gaat ze terug. Als ze dan uh, bijna gaat vallen volgens mij, gaat ze dan weer daarheen. Dan mag ik ook bij de geboorte zijn en dan uh, wordt daar een pupje. De pupjes die worden dan opgevoed en dan gaat zij waarschijnlijk samen met een pupje weer mee naar huis. En dan uh, hebben we honden. Ze heet Java volgens mij, maar. We denken dat we Bella gaan noemen, maar dat weet ik niet zeker. Uh, ze wonen ergens in Brabant, dus daar gaan we morgen heen. Ja, het is, het is woensdag. woensdag. Ik heb net drie toetsen ingehaald en dat ging best wel erg goed. Ik heb ook mijn cijfer terug voor biologie. Uh, ja, dat was wel minder. Het is een beetje, beetje naaiend, want ik had een 5,4. En met 5,5 met 3, dus een beetje naar. We gaan iets leuks doen. Jullie hebben het waarschijnlijk op Instagram al kunnen zien. Wij zijn op zoek naar een, een tweede hondje. Ja. Dat is omdat Alice wat oud en stam aan het is. En zo kan zij de nieuwe hond nog even begeleiden in het. Oh. Nou, zich thuis voelen, denk ik. Oh ja. Goed. Dus ik hoop dat ze nog een paar jaar samen hebben. Dan wilden we eerst eigenlijk wel een pub, maar pubs kunnen natuurlijk heel makkelijk een huisje vinden. Ja, en zijn laatst heel erg duur door de coronatijd. Ja. Want het zijn nu allemaal corona Mensen die eh, eigenlijk eh, niet meer buiten kwamen, en dachten: nou, ik neem een hond. Dus eh, pubs zijn daardoor echt heel duur geworden. Maar dat geeft niet. Dat is een reden. Ik bedoel, je kunt wel betalen, maar ik had toch zoiets van: nou, er komen nu ook steeds meer honden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 Vokster, maar de hond past niet in de roel. Ze heeft er zeven. En ja, ze past gewoon niet. Dus niet meer zeven. de hond, zeker niet. Maar ze is al wel gewoon hele leven bij deze mevrouw geweest. Is toen naar een ander huisje gegaan omdat ze niet in de roel past. Ze terroriseert de moeder. Sommige vullen doen dat ook. En zij kan de moeder echt aan de oor uh, door het huis heen slepen. Nou, dat is natuurlijk een hele bedoeling.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 We, hebben, we gaan haar oh, Jessie noemen. We gaan naar Jessie noemen. En jullie gaan het meemaken. We hebben heel veel met stelling gedaan en uh, met voltes dat ik dan recht, uh, recht maak. Stelling naar binnen, uh, weer recht maak en dan soms als ze te snel naar rechts wouden, dat we dan uh, de stelling de andere kant op deden. En we hebben het proefje geoefend. En in je losrijden? Wat heb je daarin gedaan? Losgereden. Los gereden. Heb je daar nog bepaalde dingen in moeten doen? Ja, vooral stelling eigenlijk voor de rest. Want het stuk, ik heb wat jij zegt, heb ik gezien. Maar toen was je al 20 minuten en een half uur aan het rijden. Dus wat heb je daarvoor gedaan? Wat heb ik daarvoor gedaan? Lang heb ik dat gedaan? Leuk hè? Zulke vragen van me. Ik heb of... lang een laag gedaan blijkbaar. Nee, ik weet niet meer hoe. <laughs> <Nee>. <laughs> ik vind het leuk, Tess. Ik vind het leuk. En het is je ook nog eens vergeven hoor, want. Ik ging vandaag ook rijden dat ik dacht, wat moest ik ook alweer doen? <laughs> dus, van, dus vandaar dat ik ook de vraag aan jou stel, dat je jezelf eigenlijk, merk ik dan nu ook aan mezelf, dat je eigenlijk nog bewuster de dagen daarna moet denken, oh ja, wat moest ik ook alweer doen? Wat hebben we gedaan? Wat moest ik doen? En heb je misschien iets gevoeld wat, dat je dacht, hé hey, dat werkte? Dat je dat dan ook goed opslaat? Nou, um, oh ja, we hebben wel lange laag gedaan dan... <laughs> Het kwartje begint te vallen. Hij hangt halverwege. En je hebt niet stiekem je beugels weer korter gedaan, hè? Nee, nee, nee. Oh ja, oh, ja we hebben ook gewerkt met mijn zit. Ja. dat zei ik al. Um, ja. Dat was de dag ervoor? Ja. Maar dan, uh, als ik dan... Ze ging er goed zitten. Ja? En dan gingen we er lang en laag doen. En dan liep ze heel vrij. Heel vrij. Zo vrij als een vogeltje. Ja, maar ik weet niet of ik dit moet uitleggen, want het, het, zit, het zit vaag in mijn gedachten. Nee, maar dan heb je een soort gevoel dat ze onder je kan bewegen zonder dat... Uh... Je best ervoor hoeft te doen. Ja. Kijk, dat willen we. Doe mij die maar alsjeblieft. Ja. Uh, ik weet niet meer hoe, maar... Ja. <laughs> ik, ik heb het wel gedaan. Denk hè, als je zo rijdt, hoe zou je zo'n paard nou losser door het lijf kunnen krijgen, daar naartoe kunnen helpen. Om door zelf losser mijn lichaam te zijn. Dat zeker? Dat staat bovenaan. En dan? Wat moet er in haar lijf gebeuren om... Zeker? Nou, je moet met het achterbeen, moet je... Uh, die moet je naar voren krijgen en dan kan je aan de voorkant... Je moet achter de energie erin stoppen zodat je dat aan de voorkant, kan, de goede kant op kan helpen, brengen, ja. goede richting in kan helpen. Oké, okay, nou, top. Zoals ik al zei, doe maar die maar. Dan ben je hier meteen vanuit je kuit mooi dat achterbeen naar voren toe te drijven. En daar aan de voorkant te voelen. Waar zit de verbinding? Waar heb ik nog iets extra's nodig? En het is ook niet dat ze keihard hoeft te stappen dat ze overhaast gaat. Daar, twee teugels. Twee teugels, goed zo. Daar. En blijf zachtjes voelen met je kuiten dat je dat achterbeen naar voren toe hebt. Zo. Dus niet eens zozeer met je onderbeen, maar echt vanuit je kuit. Dat je voelt, ik, daar is een voorwaartse uh, beweging tussen mijn kuiten en haar achterbenen. En die breng ik van voor de goede kant op. Zo, ja. En als ze dan zo mooi laag is, dan laat je ze nog een beetje meer doorstappen. Totdat je daaruit aan kan draven en die hals mooi los kan blijven. De over, ik wil hem toch nog een keer, omdat ik graag zeur. De overgang zelf vond ik heel goed. Vond je ook niet dat ze in de draf een beetje te lang... Was een beetje te braafjes, hè? Niet dat je nu moet denken aandraven woepa, naar de overkant, maar dat er net meteen in de draf iets meer energie in zit. Ja, dus hier in de stap, goed zo. Doe het nog een keer. Want misschien moeten we wel in de stap dus al iets die energie maken. Met je kuit, met je kuit. Ook hier, hè, dat je die acht, dat achterbeen naar voren houdt. Zo, ja, dus stap maar naar voren, stap maar naar voren, stap maar naar voren. Die hals de goede kant op brengen, Stap naar voren, stap naar voren. Totdat je voelt, ze stapt naar voren, die hals is laag. Nu hoef ik alleen nog een beetje met mijn beeld te duwen en dan draaft ze aan. Ja, wachten tot die hals mooi laag is. Daar. Goed, heel goed. Zo ja, voelde je dat je zelf nu ook dacht, hoep, hij gaat al. Goed, zo. Dit is heel goed. Denk meteen mooi aan je pols, hè. Aan een glasje met wijn. Vergeet ik nog die stomme glazen mee te nemen. Goed, zo. Twee teugels, daar. En hier in de draf meteen weer voelen. En als jij denkt dat het kan, Tess, ga je naar die draf verruimen, hè. Of was dit draf verruimen? Dus zodra het kan, ga je meteen kijken kan ik die draf verruimen. Ja, goed. En echt terug, echt door de hoek. Zo, ja. En jij voelt tussen je hand en been hoeveel je kan rijden. Zo, als jij denkt er zit nog iets, dan kan het. Maar als het er niet zit, dan doen we het niet. Zo, ja. Daar, niet die hals korter maken. Daar recht naar gevelijk en kijken, zit die drafter, zit die drafter, ja en weer terug. Als ze stapt, ontspannen, kijk naar de E en laat die hals strekken op die lijn. Zo, laat zakken, laat zakken, laat zakken. Dus die, hoe lager en meer naar voren die neus, hoe meer je middenstap hebt. Het is inmiddels een tijdje later. Um... Ik heb vandaag les gehad en proefjes geoefend. In het begin ging het best wel heel erg goed. Maar uiteindelijk uh, ging het wat minder. Komen mensen. Ja, uh, boeien. Uiteindelijk ging het wat minder omdat ik best wel heel erg veel stress kreeg. En daardoor uh, zette ik mezelf vast, ging het regenen, werd het nog erger. En toen, ja. Toen ging het niet zo lekker. Meer Tokyo, als je het me waagt. Tokyo! Ja, dus dat ging niet helemaal lekker, volgende keer beter, hier liggen we ook weer dingen van, ja. dus het ging gewoon niet zo lekker, ik ben er niet zo blij mee, maar ik bedoel... Dankjewel, ja. ik ga nu mijn spullen opruimen, Verona is in de les zandag, maar ik ga nu even mijn spullen opruimen en dan..